Heb jij wel eens last van kringen onder je ogen of een beetje blauwe vlekjes, plekjes in je op je huid die je wil camoufleren, rimpeltjes waar je niet blij mee bent, dan is Youngblood Concealer daar een super fijn product voor. Er zitten lichtreflecterende deeltjes in, waardoor als het licht erop valt um, die lijntjes, die kringen of plekjes veel minder opvallen. Je brengt deze aan met een concealer brush. Dan kun je er heel zuinig mee omgaan, heb je maar heel weinig nodig en je werkt veel preciezer dan wanneer je je handen hiervoor gebruikt. Ik ga je laten zien hoe ik deze bij mijn ogen aanbreng. Zoals je ziet haalt het meteen de iets wat donkere kring die onder mijn oog zat weg en ziet het er direct stralender uit.